Yo! Mijn naam is Calvin en ik ben uitgedaagd door Young Capital om een nieuwe skill te gaan leren. Dat gaan we in de komende afleveringen doen en ik heb er super veel zin in. Goedemorgen! Ik ben onderweg naar Joost. Hij pikt mij ergens op hierop. Verkopen kan hij wel, maar op tijd komen vindt hij moeilijk. Een hele goeiemorgen. Goeiemorgen. Ben jij te volgen Joost? Dat klopt ja. Alles goed? Zeker, is dus met jou? Ja hartstikke goed. Mag ik in de auto stappen? Zeker, kom erheen okay. man. Zitten we dan? Lieve Joost, Ja. wat brengt jou in deze auto? <laughs> ik werk bij Young Capital. Uh, ja. Daar ben ik eigenlijk uh, ja, verantwoordelijk voor de budget sales. Ik mag ervoor zorgen dat we met uh, allerlei uh, toffe bedrijven gaan... Uh, Samenwerken. Dus jij bent uh, ook sales tijger een beetje. Dat wordt uh... Ja, ik ga het gewoon zeggen. Ik vertel jij eens wat meer over jezelf. Want ik wil eigenlijk wel even, wel, ook wel wat weten van uh, wie ik nou eigenlijk in de auto top zit. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik, uh, ik ben eigenlijk uh, maker. En soms doe ik dat in video, soms doe ik dat met muziek. Soms doe ik dat in, met een onderneming of een evenement. Of Heb je eigenlijk al wel wat ervaring met sales? Ik heb wel een beetje ervaring met sales. Ja, wat, uh, heb, hier... wat heb je zo al verkocht? Kijk, ik verkoop, hoe raar het ook klinkt, vaak mezelf. Daar ben ik wel redelijk handig in geworden. Ja, dan begint het ook eigenlijk allemaal mee als je iets wilt verkopen. Om jou gelijk allemaal een tip mee te geven. Oké. hij staat genoteerd. Wat gaan we doen dan vandaag? Deze aflevering gaan we langs een expert. Ja. Die weet eigenlijk alles van het overtuigen van mensen. Je heeft heel veel mensenkennis. Oké. En die gaat jou dus ook eventjes op weg helpen. Goed. Joost heeft me afgezet. Goedemorgen. Oké. Mensen zijn niet zo enthousiast als ik vandaag. Goedemorgen! Kijk, deze meneer wel. Ik ga hier denk ik maar gewoon naar binnen lopen en dan gaan we zien uh, wat er gebeurt. Goedemorgen! Goedemorgen, Manu. Ik ben Expert. Ik kom jou wat dingen leren. Oké. Okay. Dus, graag uh... maar. Eens. Oké. Okay. Mijn naam is Kelvin trouwens. <laughs> je ziet eruit als iemand die gold. Correct. Ja, is to dat zo? Toevallig ook, toevallig Jij ja, gaat me wat bijleren. Ik okay. ga okay. drie principes leren. Eén van, ik misschien ken je deze truc al. Uh, en een muntje. Ja. Er is een klein trucje, een kent je en je ja, kent eigenlijk iedereen. Wat je kan zien. doen. Je kan hem ook groter maken. Die is voor jou. Um, <laughs> ik heb er geld verdiend vandaag. Ja, je hebt geld verdiend. Ja. Hey, dat Kijk. is namelijk wederkerigheid. Dat is één van de principes van Kialdini. Okay. En uh, het principe is eigenlijk dat als ik jou iets geef, dat jij geneigd bent om mij iets terug te geven. Ik kom op jouw verjaardag, ik geef jou een cadeau, dan kan je niet op mijn verjaardag komen zonder een cadeau te geven. Ik ben je een beetje die guy in de vriendengroep? Inderdaad, dan, nooit, dan ben je die guy. Die nooit iets bestelt aan de bar. Hé, hey, ik heb nog een truc. Kijk even deze balletjes echt zijn. dit lijken bijzonder echte schuimballetjes, sponsballetjes. Stel, je pakt er één, ja. je pakt er nog één, we hebben er nog één. Ja. Die stop je er ook in. En let op dat ik niet vals wil. Kijk, in de laatste stop je erin. Ja. Dan heb je op dit moment drie bal. Ja. Drie producten. Stel, jij wil zo'n magisch balletje, dan denk je: er zijn er drie. Ja. Dan kan ook volgende keer terugkomen. Stel, ik knipper in mijn vingers zijn er twee. Stel, knipper in één? zijn er nog maar één. En zodra er één is, dan wil je hem natuurlijk vaak sneller kopen. Want als ik nog een keer in mijn vingers knip, is die weg. En dat heeft ook met bijvoorbeeld schoenen te maken. Kijk, stel, heb je schoenen. Ja, en er is je hebt nog maar één. In, er is er maar één, dan wil je meteen kopen. Dan ren je naar de winkel. In. Dus eigenlijk zeg je, omdat er maar één balletje is. Iedereen in deze zaal wil eigenlijk dit balletje. Ja, jij bent de eerste die En ik die ben die de, de eerste open. die Jij, heeft. jij mag hem nu. Komen. Ik heb nu de power. Maar als die tachtig balletjes hadden gelegen, dan, Dat, dan, dan zou zelf. niemand het doen. Dan ja. denk je, ik koop er wel zelf een. Okay. Eetje. Ik ben nog steeds een beetje ondersteboven van, dit, van wat je allemaal doet hier Het derde principe van Caldini is sympathie. Als je ja. iemand spiegelt, dan krijg je ook gauw een band. Ook als je leuke dingen met elkaar doet, zeg maar, ik doe een trucje voor jou, jij vindt het leuk, ik vind het leuk. Ja. Daar merk je een band mee. En als iemand iets gunt aan jou, dan kun je ook iets makkelijker verkopen. Mag ik jou hartelijk bedanken voor deze wijze lessen. Jazeker. En deze mindfuck. Ja, zeker. <laughs> Succes nog. Ik dan, ga terug man. naar Joost. Nou, tot zover mijn uh, eerste les. Ik moet nog een beetje bijkomen van wat er net is gebeurd. Maar ik vond het wel heel leerzaam, ik vond het wel interessant. En omdat hij die koppeling maakte met goochelen, werd het gewoon een beetje tastbaar. Dus uh, ik vind het wel geinig. Ik hoop dat Joost er nog is. Ik ben kloppen. Wat heb je geleerd zo uh, Wederkerigheid, ja. sympathie, ja. Schaarste. schaarste. Dat ja. heeft hij me allemaal al laten weten door middel van uh, trucjes met balletjes en euro's die hij laat verdwijnen en zo. En hij heeft me ook verteld dat ik uh, een product mag uitkiezen wat ik moet gaan verkopen. Ik dacht, ja, misschien is het geiniger om uh, de kijkers iets in te laten sturen. Ik ben heel benieuwd wat je, uh, wat je volgens uh, ja gaat kiezen jou de volgende aflevering? Zeker. Nog een fijne dag. Jij ook. En uh, blijf sympathiek, hè? Yes, yes, jij ook, jongen. Jij Mooi trui. <laughs>